Ben jij van plan je eigen bedrijf te beginnen of ben je net begonnen? Dan ben je vast aan het nadenken over potentiële klanten en een katoplossing. Daar kan ik jou bij helpen. Wij bij NGINIA hebben namelijk een start Dit betekent dat jij een jaar lang gratis gebruik kan maken van Solid Edge. Daarnaast hebben we ook een groot klantenbestand. Wat is het over potentiële klanten? Nou, bij onze klanten kun je ook terecht. Wil je graag meer informatie? Klik dan hieronder op de link en kom met mij in contact.